We gaan vandaag naar... Uh, park... Uitfeest? Uh, ik, ik ja. ja. ja. Ik een feest dan? Nee, nee dus of, er is, feest. Ja, of een feest. er is dus een uh, feest georganiseerd. Eigenlijk voornamelijk voor kinderen. Um, voor Uit. En daar gaan we naartoe. En we gaan er eigenlijk ieder jaar naartoe. Toch jongens? Ja. Hebben we er zin in? Ja, ja? Nou, stap maar uit. Heeft mevrouw zit er ook zin in? Ja. Ja. Ga je mee dan? Nou, Muizik. Muizik. Muizik. Muizik. hebt het Muizik. Muizik. Muizik. Muizik. Muizik. gespeeld. Muizik. Muizik. Muizik. Muizik. Yeah! Zo, zo, zo. We hebben 40 minuten in de rij gestaan voor een ijzer, toch, Lina? Ja. En nu gaan we naar de botsauto's. Dus... <laughs> dat is het niet, dat niet. Wij gaan vandaag eh, mega slijm maken en onze vriendjes die komen ons helpen. Hi. En we hebben uh, twee uh, flessen lijm nodig, uh, of vijf liter, allebei. Uh, dit zijn kralen voor de slijm. Dit zijn glitter. Dit is kleurstof. Oh, dit is alles En dit is de Dat uh, hebben we allemaal nodig. In de oh, ja. oh, en, de, en de bak? Oh ja, in de bak. Aan de camina. Daar komt de vliegtuig. Lina, hoeveel. Mag ik Lina. Lina. Lina. Lina. Lina. Lina. Lina. Oh, dit is mooi. Lina, mooi uit. Ik geef hem maar even aan dat das Iedereen mag even roeren. Lina, Mickey mag maar. roeren. Lina, Je moet hem zo houden, zie je? Want als je zo doet, dan komt er niks uit. Zo. Zo. Mag ik die schur? Nee, nee, nee, afblijven. Oh, dat ziet echt. Mag ik nu meer rijden? <lacht> nee. Ik zie nog de kleurstof? Nee, je kleurstof. Nee, vloeistof kleurstof. Uh, nee, je kleurstof. Nee, je kleurstof. Nee, je mag ik? Door. Dat mag ook zo horen. Ja, niet het aan de beurt. Zeggen, nee, ik je wachten. moet even wachten, Dastan. dan. Ja. Geduld. Ja. Superplakkerig. Ja. Geduld is een schone zaak. Wat zei je daar? Ja, mama. Ik zei geduld ben is een schone zaak. Ja. Ja, dat heb je heel goed. En wat wil, wil jij? Loren. Kan je niet op je beurt wachten? Nee. Moeilijk, hè? Mama, niet zo, jongens. Ik heb spuiten. En ik heb niet, ook niet spuiten. In mijn... <tus> <tus> Oké, okay, we zijn al een uh, uur verder en onze slijm is te plakkerig. Dus we gaan nu baking soda, baking soda erbij doen. Kan je zien? Ja. En dan hopen ik dat het werkt, want anders gooi ik alles weg. Nee, nee! Want jullie hebben al honderd keer jullie handen gewassen. Lina is al verdrietig naar boven gelopen omdat ze er graag mee wil spelen, maar hij is nog niet klaar. Mijn lenzenvloeistof is op. Iedereen die houdt van slijm, slijm, slijm, slijm, slijm, nee, nee, iedereen is gek op slijm. Oh. Iedereen, is, iedereen is gek op slijm, slijm, slijm, slijm, slijm, slijm. Het, Het is jongens, je hoofd. Okay. Kijk, dit voelt echt naar slijm. Oh! Dat is toch En vier spuitbussen scheers gaan verder. Uh, nee, is deze is, is op. Deze les is op. Deze is op. Lina is moe. We hebben twee pakjes beetje soda erbij gedaan. Lina is op. op. En, en, dat is nog steeds en. niet wat we willen dat het is. En Lina op is dus, op. Dus, um, ja. We gaan even kijken wat er nog uit kan komen. En anders denk ik dat die in de prullenbak belandt. Want. Uh... En ze dan naar de action vrij, sorry. ja. Dan ga ik ook naar de action. Met, oh. met de. Nou, aangezien we echt alles geprobeerd hebben en uh, Ja, de lenzenvloeistof is op. Gisteren is het op. Nee, soda is het op. Gisteren is het nog een klein beetje. En ik probeer het alles te laten gaan We gaan dit er nog even aan doen, maar je zingt er. Wacht mama. Dan heb het wel je zelf gedaan. Het. En wat dit dan? Gaat het weg? Nee, nee. Hallo! Je wil nog een beetje. It's me. It me? En niet te vergeten, jongens, wat voor een kliederboel het hier is geworden. De prullenbak pelt over. Het hele grond is vies. De kinderen hebben geen geduld, maar die zijn buiten gaan spelen. En uh, ja, super grote mega slijnt. Hm. Vier, hè? Vier schreeuws, hè? Vier, vier, vijf, vier, vijf. Oh ja. Mensen ja, ja, vluchten, ik weet niet eens hoeveel daar ja, is. Ga hier. Ik, ik ga kleien. Kleien? Ja. Of je gaat met slijm spelen? Ja. Ik ga me even omkleden. Kinderen, ja. jullie gaan hier helemaal op en top schoonmaken totdat ik ja. terug ben. Ja? Ja. Want anders mogen jullie met helemaal niks spelen, Ja! ja.